Mijn naam is Rob Dieke vanuit Nieuwegein en dit is mijn ode aan de sport. Hoe oh, kun je naar ooit verloren? Elke bal gaat in het net. Terwijl jij gelooft in school Word je op de baan gezet? Geef niet op en blijf niet staan. Want een winnaar die blijft gaan. Geef niet op en blijf niet staan. Want een winnaar die blijft gaan.